Kankerban, ik zet maar. op die kanker, weeg ik kanker. Fij ben ik, weet jij breek niet. Jij bent nooit tot aan. Jij eet niet. Weet niet, kijk die week met jouw baky. Alan pizza dunne de bestreaky. Draai als splif, ik wak die tot beeky. Bosje bosje ik hoef niet eens breken. Zeg maar, waarom zijn die op zekie? Zeg maar, waarom zijn die op Hij backt de rams en hij wordt onzeker.